Hallo en welkom bij Pols Model Train Stuff. Vandaag twee defecte um, zelflossers. En uh, drie onderstellen, waar ik er vier nodig zou moeten hebben. Um, deze zelflossers uh, heb ik gekocht, um, wetende dat de wielen ervan kapot waren. En uh, ik ben... Um, aan het kijken geweest of ik niet nog een wielerset had toevallig. Helaas, helaas is dat niet het geval. Dus ik kan maar één van de twee op dit moment repareren. De andere um, gaat in de collectie. Voor uh, later mocht ik uh, ergens een keer zo'n wielerset vinden. Want volgens mij kan ik deze ook gewoon bijbestellen. Um, ja, daar stel ik een mooi nummer op. Dat is de 370 9, 2, zo te zien. Nou, als ik weer een keer op onderdelen jacht uitga, dan is dat zeker iets wat ik uh, ga proberen mee te nemen. Uh, ik heb zelf een, zelflosser, uh, een, een een korte, een kleine, maar uh, niet uh, deze hele mooie grote. En te uh, kijken hoe dat ze werken: 1. Deze gaat gewoon open, deze niet. En ik heb echt als kind hier altijd wel iets mee willen doen, maar ik heb ze nog nooit in mijn handen gehad. Dus uh, ik ben gefascineerd. Deze haakt, kijk, een beetje, oh, ja, hierachter. Nou, nu niet meer, want nu heb ik iets afgebroken, dat is weer niet zo slim. Oeps. Aangezien ah, ik het toch maar een van de twee ik ga repareren. Ik ga ik kijken of ik deze nog kan lijmen. En ga ik me even richten op deze hier. Het is uh, vrij makkelijk. Deze wielen horen hier te zitten. Dus op deze plekken gelijmd. Het is eigenlijk kort die schroef erop gelijmd te zijn. En nu lijkt deze... Schroef gelijmd, dus hier is al een keer mee geknutseld, denk ik. Deze schroef uh, zat hierop gelijmd en is losgeschoten. En dit hier aan deze kant is ook gelijmd. Ik denk dat hier uh, oorspronkelijk twee pinnen doorheen uh, staken waarmee je hem kon, kon uh, klippen. Uh, uh, twee plastic dingen met een uiteinde, zo. En iemand heeft dat met een schroef proberen op te lossen. Interessant. Ik ga eens kijken of ik deze reparatie, uh, ja, niet zo heel moeilijk. Ik gooi hier gewoon een dot lijm op, ik zet die wielen erop en ik kijk wat het doet. Werkt het niet, dan is het jammer. Uh, werkt het wel, dan uh, heb ik in ieder geval één uh, zelflosser bij. Ik gebruik nu de hard plastic lijm, die volgens mij zo goed als leeg is. Zal ik toch niet halverwege de video nieuwe lijm moeten gaan zoeken, hè? Zo, een draad weg. Hier wil ik wel wat meer, zo. Hop, hop. Ik denk dat deze een keer een goede tik hebben gehad. En dat toen de wielen afgebroken zijn, de plastic van de wielen afgebroken zijn. Ik weet ook niet of dit zo goed gaat blijven zitten. Maar ik kan het proberen, zo niet. Dan kan ik nog kijken of ik hier uh, iets van hard plastic uh, op kan zetten. Um, een, een soort van paddenstoel maken van, van hard plastic op een of andere manier. Ik zou dat zelfs met lichtgeleider kunnen doen, zit ik me zo te bedenken. Oeps. Dikke lichtgeleider. Of eigenlijk, ja, liever iets anders, maar... Dit zou ik een stukje erop kunnen lijmen. Dat blijft zeker goed zitten. En uh, goed verwarmen dat dit een vrij dikke uh, punt wordt. Ja. een idee voor als dit niet werkt. Uh, ik ga dit laten drogen. En uh, kijken wat het doet. En ik ga het hier ook verder bij laten. Um, ik wens jullie een prettige dag. Uh, like, subscribe, deel. Um, verduid je vrienden, je familie dat dit geweldige kanaal bestaat. En tot een volgende keer.